Mijn naam is Ton van Maren, ik ben Senior Product Manager bij Remea en u bent hier op de stand van Remea. Nou, Remea is een bedrijf dat onderdeel uitmaakt van de groep BDR Termea met het hoofdkantoor in Apeldoorn. We zijn een bedrijf met een totale omzet van zo'n 1,8 miljard en 6300 medewerkers. Met name bekend van cv-ketels, fabrikant van cv-ketels. We hebben een aantal leuke noviteiten hier op de beurs om te laten zien. Onder andere een nieuwe cv-ketel, de Quinta Ace, een ketel voor de utiliteitsbouw. Een grote gaswandketel met een vermogen van maar liefst 160 kilowatt. Het grote voordeel van de nieuwe cv ketel de Quinta Ace is dat hij uh, uh, een heel hoog vermogen kan leveren... ...en compacte afmetingen heeft, waardoor je met minder cv ketels een grote installatie kunt maken. Daarnaast heeft de Quinta Ace een aantal andere uh, grote voordelen. Onder andere gasadaptiviteit, dus hij past zijn werking aan aan de gaskwaliteit die geleverd wordt... ...waardoor je altijd een optimale verbanding hebt en dus ook altijd een hoog rendement. Uh, hij kan heel diep uh, moduleren, 1 op 10... Dus hij kan tussen 16 en 160 kilowatt verwarming leveren, dus ook bij sterk wisselende warmtevragen is hij in staat om op een comfortabele manier warmte te leveren en uiteraard ook op een hele energiezuinige manier.